Ik werk voor mezelf als bruiloftsfotograaf. En nu vragen mensen me wel eens van, hoe doe jij je marketing? He, doe je dat ook online met een website en een nieuwsbrief en social media, zo'n term? En dan moet ik heel eerlijk zeggen, nou, ik geloof daar niet zo in. Uh, waar ik in geloof, dat is koude acquisitie. Gewoon durven om mensen die je nog niet kent, persoonlijk te benaderen. Dag mevrouw Arendsen, met Pieter de Vos. Uh, gaat u toevallig binnenkort trouwen? Want dan mag ik u een bijzondere aanbieding doen. Nee, geen plan in die richting? Wens ik u nog een fijne dag. Tot ziens, hoor, dag! Arendsen, Arendtsen. Ja, het is, het is net als met fotografie. Het is om je heen kijken en, en schieten. Zo is het ook met marketing. Ik bedoel, de klanten staan om je heen als je ze maar ziet. En dan erop af. Mag ik jullie wat vragen? Uh, jullie zijn nu nog turtelduifjes, maar voor je het weet wordt jullie relatie serieus en dan gaan jullie trouwen. Nou, dan kan je maar beter op tijd je bruiloftsfotograaf reserveren. Dat ben ik, Pieter de Vos, fotograaf. Ik geef jullie een flyers, ik heb een mooie aanbieding. Dus neem even contact met me op. Tot later. Nou, hoe werf je klanten? Pak die telefoongids, doe het. Ga de straat op en, en ga met die banaan. Dames en heren, gaat u toevallig binnenkort trouwen, vergeet u dan niet de fotoreportage. Heel belangrijk. Mijn naam is Pieter de Vos. Niet één hele goede foto, maar een hele tras.